Een robot bouwen. Moet je daar een nerd voor zijn met een enorme gereedschapskist of kun je dat ook makkelijk zelf? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Nou Edwin, wat gaan we doen? Uh, we gaan een robot bouwen en dan uh, in vijf minuten. Vijf minuten? Perfect voor YouTube. En wat is er voor nodig om het een robot te noemen? Nou, eigenlijk heeft een robot altijd uh, iets van batterijen nodig of iets van stroomvoorziening. Een robot heeft uh, motoren nodig om te kunnen bewegen. Een robot heeft sensoren nodig om zijn omgeving te kunnen waarnemen. En iets als brein, een microcontroller. Het zijn net mensen. Ja, eigenlijk wel. Als je aan die vier onderdelen voldoet, dan mag je het een robot noemen. En vervolgens kun je een robot zo ingewikkeld maken, eigenlijk als je zelf wil. Wat gaan we dan maken? Want ik zat zelf te denken aan zo'n uh, pannenkoekenflip-robot. Ja, ik ben bang dat je daarvoor een jaar of vier nodig hebt. Dat hebben we niet. Wij gaan in vijf minuten proberen een robotspin te maken. Een robotspin? Nou, dat vind ik ook gaaf. Um, hoe gaan we dat doen? We hebben hier de onderdelen liggen die we ervoor nodig hebben. Je hebt batterijen nodig, je hebt motortjes nodig, ofwel modelbouwservos. Je hebt een skelet, soefjes en moertjes. En tenslotte het brein. En dat hoeft natuurlijk niet per se dit, uh, deze controller met dit bordje te zijn. Maar eigenlijk zijn allerlei bordjes voorhanden die je kunt kopen. En hier in deze bordjes, daar komt uiteindelijk het software te zitten waarmee de robot uh, tot leven wordt gewekt. Die batterijen die heb ik nog wel liggen thuis, maar waar haal ik dit allemaal? Nou, al dit soort onderdelen die zijn eigenlijk heel goed via webwinkels of gewoon via internet te koop. Dus het zijn niet echt huistuin en keukenonderdelen. Nou, je Schroefjes, moertjes, batterijen misschien. Maar dit soort motoren ja, die kun je gewoon via hobbywinkels of via uh, internet kopen. We gaan beginnen met het uh, skelet. Dan uh, moeten we eigenlijk... ...ankertjes erop gaan zetten op die poten waar de servomotoren aan vast kunnen. Nou, de beide stukken samenbouwen. bouwen. Ja? Dus dat wordt het, het, het, het lijf van de robot. Uh -huh. Kijk, je kunt zien nou, wat het wordt. Een spin. Ja, precies. Dus uh, moeten we nu verder met zijn uh, brein. Ja. En dat brein, dat uh, bestaat zo meteen uit zo'n controller. Mm -hmm. uh, alleen dit, dit onderdeel zelf weet nog helemaal niet hoe die een spin moet besturen. Dus daar moet zo meteen ook software in. Dus dit is de hardware, dan moet software Ja, dit is eigenlijk de hardware, de computer en het programma. Dat schrijf je op de laptop, stop je erin en dan, als het goed is, komt de spin tot leven. Dus pak je er een laptop bij mm -hmm. en, een, uh, en een programmer is een ding waarmee we programma's erin kunnen zetten. Alle software die we nu op de laptop gebruiken, dat zijn allemaal gewoon open source tools. Die kun je gewoon gratis van internet downloaden. Uiteindelijk ook gewoon gratis daarin stoppen. Hij zegt dat hij het gedaan heeft. Okay. Dus als het goed is, zou dit brein onze robot moeten kunnen laten lopen. Doet hij het. Gaat geen lampje branden, hè? Oeh, ah. Zodra ik het echt donker maak, dan kan ik hem dwingen naar achter te lopen. Ja, hou maar tegen zijn ogen aan. Ja, ik ben super trots op mijn eerste robot, um, maar jij bent natuurlijk sociale robotica-onderzoeker. Uh, en misschien is het nog een beetje een asociale spin. Dus kunnen we hem niet ook nog een beetje sociaal maken? Dat klopt, die spin kan nog niet zo heel veel nuttige dingen doen. En om hem beter te kunnen laten reageren en een betere interactie met, uh, met jou te kunnen doen, nou ja, heb je eigenlijk veel meer nodig. En een mooi voorbeeld daarvan is, uh, is deze robot die ik heb meegenomen, dus de iPi. Ja. Eigenlijk een hele simpele, uh, in de basis hetzelfde, dus ook servomotoren en een display. En natuurlijk ook meer geavanceerde sensoren. Dus in plaats van een, een lichtsensor een camera. Mm -hmm. uh, en deze robot die kan wel emoties laten zien. Maar deze is natuurlijk veel geavanceerder dan deze robot, kan ik deze dan toch nog maken? Eigenlijk gebruiken beide robots precies dezelfde onderdelen. Uh, alleen inderdaad, de onderdelen in deze robot zijn iets geavanceerder. Maar het mooie is dat ook voor deze robot, de dingen die hij gebruikt voor de camera, voor beeldherkenning, de library, de software, is eigenlijk allemaal ook gewoon open source beschikbaar. Dus ik zou ook echt iedereen gewoon willen, willen aanraden van, van ga op internet. Vind al die libraries, die open-source tools en begin zelf dit soort robots te bouwen. Dit is hoe je zelf een robot bouwt. Dus aan de slag help je ook nog eens de wetenschap mee. Dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.